Hi hey allemaal. Vandaag wilde ik het met jullie hebben over medicatie. Um, het is zowel voor de fibromyalgie als voor de Acnes. Uh, mijn ervaring is dat de medicatie elkaar overlapt. Uh, wat goed is voor fibro kan werken bij Acnes en andersom. Uh, ik heb ga het hebben over de meest voorkomende medicijnen. De medicijnen die ik heb gehad, wat mijn ervaring daarin is maar ik wil even melden ik ben geen arts heb je ergens last van wil je medicijnen ga naar je huisarts ga naar je specialist overleg het want wat voor de een werkt werkt voor de ander niet en andersom dus overleg het goed met je arts daarnaast wil ik het vooral hebben over reguliere medicijnen je hebt ook CBD, THC, uh, nou ja, olie, wiet. Uh, dat kan allemaal helpen, maar daarmee wil ik echt van jou: ga daarmee naar een professional specialist. Zoek het goed uit. Het kan helpen. Uh, dat zeker. Alleen voor iedereen werkt het anders. En er is een probleem als je opiaatachtige medicijnen gebruikt en je wil daarbij THC of iets gebruiken kan het elkaar versterken. Dus is het wel belangrijk dat je goed weet waar je aan begint. Dus zoek het goed uit op internet. dat gezegd te hebben, um, acne's en fibromyalgie uh, qua pijnbestrijding zijn alle twee lastig. Er is geen medicatie om het beter te maken. Alle twee is puur alleen maar bestrijding. Het verminderen van pijn, het helpen om de dag door te kunnen komen. En het ene medicijn werkt goed. Er zijn medicijnen bij die minder goed werken of veel bijwerkingen hebben. Heb je last van de bijwerkingen of juist helemaal niet? Het werkt heel erg verschillend. Medicijnen die je gewoon los kan krijgen, bijvoorbeeld ibuprofen, paracetamol... Die kan je allemaal vrij verkrijgen, maar ook daarmee wil ik ze uh, aangeven van uh, gebruik het in overleg. Vooral als je het langdurig gaat gebruiken, want ook paracetamol, langdurig gebruik, kan echt risico's met zich meebrengen. Op dit moment slik ik nog steeds paracetamol, omdat ik echt niet zonder kan, maar mijn artsen weten dit. Uh, iedereen is er op de hoogte en wordt daar ook gewoon in de gaten voor gehouden, want het, ja, het is gewoon niet goed voor je systeem. Maar ja, heb je het nodig? Heb je het nodig? Dat uh, is, daarnaast heb je de Ibuprofen en daar, dat valt eigenlijk onder de NSAID'ers. Daar valt ook bijvoorbeeld, af en toe kijk ik weg, want ik heb een lijstje uh, naast me liggen, maar... Wat ik wilde zeggen is, je hebt ibuprofen, maar je hebt ook naproxen, en zo heb je nog een paar ontstekingsremmers. Die kunnen goed werken, zeker ook voor de fibromyalgie. Voor mij één nadeel vanwege de gastric bypass mag ik die niet. Ik mag ze even, misschien een weekje, maar ik mag ze niet langdurig slikken. Dat kan ik gewoon niet. Dat heeft te maken met dat filmlaagje wat om die pillen heen zit. Dat moet oplossen in maagzuur. En daar komt het bij mij niet. Daarnaast ook dit, bespreek het allemaal met je arts. Want bij een NSAID'er heb je vaak ook weer dat je maagbescherming nodig hebt. Omdat het niet, niet goed is voor je maag. En ja, omdat ik helemaal geen bescherming heb uh, qua sap, uh, mag ik ze gewoon niet. Dus dat heeft wel een uitdaging, voor een uitdaging gezorgd toen ik aan het, ja, zoveel was afgevallen door de gastric bypass nog steeds wel last had. En toen zei ze, bij mij zijn ze overgestapt op pijnbestrijding in plaats van ontstekingsremmers. Qua pillen. Um, nou ja, wat heb je dan uh, als optie voor mij? Qua optie uh, de ontstekingsremmer, omdat ik ze niet meer mocht slikken, kreeg ik corticosteroïde injecties. En dan voornamelijk in de slijmbeursontsteking in mijn heup. Dit werkt voor mij, nou zeg tussen de 6 en de 12 maanden. Eén keer moet ik na zes maanden terug, soms acht maanden. Ik heb er ook wel een keer bijna anderhalf jaar mee gedaan. Het verschilt uh, hoe erg ik het belast, hoe druk ik ben geweest, hoe ver ik over mijn eigen grenzen heen ga. Dat heeft allemaal invloed op hoe lang het duurt voordat ik weer een injectie nodig heb. Op dit moment zit ik op bijna ander, dik anderhalf jaar. En dat heeft gewoon te maken met dat ik revalidatie gehad heb. Dus beter doseer, beter luister. Dat als ik ook maar iets last heb, dat ik mijn rust pak. Dat helpt mij. Ik ben benieuwd of en wanneer ik uh, weer ga voor een injectie. Want in mijn heup heb ik dat ja, tot nu toe altijd nodig gehad. Ik ga zien en blijven uh, nu ik rustiger ben en minder doe, minder beweeg. En ja beter mijn grenzen bewaken of dat uh, nog nodig gaat zijn. Daarnaast de medicijnen die ik dan kreeg, omdat ik dus geen NSAIDs meer was, uh, tramadol. Die kon ik dan innemen zo nodig. Tramadol is een opiaatachtige. Uh, ik heb hem heel lang echt alleen maar geslikt als zo nodig. Dus als ik heel erg druk was geweest, of een drukke week had gehad en ik had heel veel pijn, dan nam ik er eentje in. Toen de Acnes erbij kwam, ben ik dat uh, veelvuldig gaan slikken. Dus ik ging een do dosering aanleggen. Bij mij kwam toen pas eigenlijk de bijwerkingen heel erg naar voren. Ik werd er heel erg suf van, duf van. Ik kan... In de periode dat dat gebeurde moest ik ook steeds meer slikken om hetzelfde eruit te halen. Ik had steeds meer pijnbestrijding nodig om hetzelfde niveau te halen van ja, comfort, leven. Eén nadeel is, het was zo sufmakend dat ik gewoon bepaalde dingen uit de periode dat ik dat geslikt heb, het gewoon niet meer weet. Ik kan het chronologisch niet terughalen. Er zijn dingen die ik gewoon niet heb meegemaakt. Terwijl iedereen weet dat ik erbij heb gezeten. Ik zelf kan het niet terughalen. En dat is uniek voor mij. Want ik kan meestal heel goed dingen terughalen. Tot in details wat iemand aan had. Uh, nou ja, welke kleur make-up bewijzen van die op had. En dat kan ik niet. De medicijnen maakten uh, een zombie van me. Ik was er heel erg duf onder en was niet mezelf. En ik was niet mezelf door de pijn, maar ik was ook zeker niet mezelf door de medicijnen. En ja, dat, dat, Achteraf gezien vind ik het wel jammer, vooral omdat ik er steeds meer van nodig heb. Uiteindelijk ben ik met de tramadol zelf gestopt, omdat ik gewoon eigenlijk daarmee klaar was en zoiets wat van ik wil kijken of ik het zonder kan trekken. kwamen uiteindelijk achter dat dat niet lukte. Ik slikte op dat moment ook nog wat anders en dat is de je hebt Van de tryptyline heb je een paar verschillende, dus kijk ook met je arts als de een niet werkt dat bijvoorbeeld noratriptyline, noraline, iets in die geest wel kan helpen. Ametriptyline is officieel een antidepressiva. Maar die uh, verstoort het signaal van uh, de zenuw naar je pijncentrum in je hoofd. En nee, pijn zit niet tussen je oren, maar letterlijk wel. Pijncentrum zit letterlijk tussen je oren. En dat signaal wordt dan zeg maar geblokkeerd. Het hielp bij mij om de scherpe randjes eraf te halen. Eén grote maar bij mij was dat ik er in totaal 20 kilo van ben gekomen. En als je nagaat dat ik een gastric bypass heb gehad, waarmee ik pak een beet 45 kilo ben afgevallen, kan je je voorstellen dat 20 kilo plus daaraan uh, een dingetje is geweest. Ik, ben, ik heb geen gastric bypass gedaan omdat ik mezelf beeld in de spiegel lelijk vond. Ik heb puur om medische redenen gedaan. Maar toen dat spiegelbeeld veranderde, vond ik dat wel heel leuk om te zien. En was ik ook echt trots op mijn lichaam En uh, dat ik dat bereikt had. Dat het me gelukt was. Dat ik zoveel was afgevallen. En ik had heel veel massel dat ik niet heel veel uh, vel over had. Het was allemaal redelijk... Dus toen die 20 kilo er weer aankwamen en mijn buik weer groter werd... En heeft me dat echt wel een zelfbeeld probleem gegeven. Ik haatte mijn buik al vanwege de pijn die ik had door de acnes. En vervolgens werd hij ook weer dik en vet. En ik kon wel een klein beetje relativeren dat ik liever iets zwaarder was en iets minder pijn. Maar dat weegt niet op tegen het zelfbeeld waar, je, ja, waar ik zo hard voor had gewerkt om dat te creëren. En zo hard had gewerkt om het gewicht eraf te krijgen. En dat dat er toch door medicijngebruik, niet alleen medicijngebruik, dat geef ik eerlijk toe. Ik kwam stil te staan van, van zeven dagen per week sporten bewijs naar niks. Daarnaast ben ik een emotieeter, geef ik eerlijk toe. Dus dat die combinatie medicijnen maar ik geef voornamelijk de medicijnen de schuld want ik ben in oktober begonnen met het medicijn en eind oktober was ik 10 kilo zwaarder. En die maand deed ik niks anders dan de 2 3 maanden daarvoor. Maar drie factoren tellen bij elkaar op. Uiteindelijk werd dat 20 25 kilo. En dat is ja, bovenop het feit dat je dus veel pijn hebt, uh, je slecht in je vel zit en dat kwam er bij mij bovenop. Dat, dat ja, gaf een knauw. En nu ben ik weer proberen aan het af te vallen. Ik heb redelijk vrede gesloten met het feit dat mijn buik weer wat dikker is. Maar het er zomaar af krijgen gaat niet zomaar lukken. Want ja, ik ben nu van de medicaties af die uh, gewichtstoename geven. Maar ik kan nog steeds niet sporten. Ik kan nog steeds niet heel erg bewegen. Dus ik moet het alleen maar hebben van mijn eten. En natuurlijk let ik op met wat ik eet. Ik eet zo min mogelijk suikers en zo min mogelijk ei. En, nou ja. Maar ik ben ook een mens en ik wil ook genieten. Dus ja, soms heb ik ook gewoon trek in wel een McDonald's. Alleen ik kan het niet compenseren door te zeggen van ik ga de dag daarna ga ik, uh, extra sporten. Of ik loop een rondje extra. En ja, dat maakt het wel lastiger om af te vallen. Merk ik. Ik ben wel wat kilo's kwijt, absoluut. Maar het gaat langzamer en moeizamer nog weer dan dat het zelfs voor mijn gastric bypass ging. En Neem maar van mij aan. Ik lijn al vanaf dat ik nou ja, drie keer hoog ben. Bewijs van. Bewust zelf vanaf mijn dertiende, veertiende al bezig met wat ik in mijn mond stop. Hoe ik het in mijn mond stop. En afvallen. Het is altijd zo'n yo-yo effect geweest. En. Ja, dat zal het ook altijd blijven. Zeker nu ik de kilo's er weer aan heb. En. Ja. Het hoort er ook een beetje bij. Ik uh, probeer zo gezond mogelijk te leven. Maar wat ik zeg, uh, zonder beweging is dat moeilijk. Nou zei ik net dat ik uh, was gestopt met de uh, tramadol. Ik zat toen nog wel aan de aan met En toen heb ik een periode zo nodig... Morfine gehad. En de morfine, en dan voornamelijk de oxycodon hielp mij goed in de pijnprikkel te verdoven. Dat is wat het doet. Maar ook daarin hetzelfde nadeel als met de tramadol. Het verdoofde alles. Zodra ik zo'n pilletje in had genomen, gingen er wol, wol pakken wol in mijn hoofd zitten of zo. En daar bleef alles dan boven hangen. Niks kwam er doorheen. De pijn niet, maar ook de belevingen niet. De, de, geen enkele emotie eigenlijk ook kwam echt lekker door. De, de, ik werd er passief van. En ik ben iemand die juist heel erg actief is. Ik ben juist iemand die heel erg extravert en met iedereen praat en alles mee wil krijgen. En... Ook dat was ik dan niet. Op het moment dat ik echt zoveel pijn had en zo'n pilletje innemen, dan was ik weg. Dus ik probeerde dat zo min mogelijk overdag te doen en gebruikte het vooral voor het naar bed gaan. Maar het hielp wel om die pijnprikkel te onderdrukken. Vooral in pijnaanvallen was het echt fijn dat ik die in kon nemen. Heb jij baat bij oxycodon En is dat het enige wat werkt? Zeg ik ga ervoor. Hoeveel er ook tegen is op dit moment. Soms is het het enige wat helpt. Ik ben er nooit volledig aangegaan omdat ik er niet afhankelijk van wilde worden zoals ik met tramadol had. En ben ik het echt alleen maar zo nodig gaan slikken. Maar dat was mijn eigen keus. Ik kan me voorstellen dat je, als dat het enige is wat helpt en je echt gewoon zoveel pijn hebt. Vraag ernaar bij je arts, overleg het goed met je arts. En als zij zeggen van nee, alternatief, laat ze dan maar komen met dat alternatief. Maar het moet wel werken. En dat is de oxycodon. Daar ben ik uiteindelijk uh, van afgegaan. En uh, samen met mijn specialist hebben we ametriptyline en Pregabaline samen gedaan. Want het één heeft effect op zeg maar, de pijnprikkel van buik of heup of whatever, naar hoofd en de pregopline heeft van pijncentrum naar de zenuw. Dus werden alle twee werden dan, ja, de pijnprikkel werd gedempt slash geblokkeerd. We gingen de ametriptyline ophogen. Daar ben ik heel snel mee gestopt, want van de ametriptyline in hoge doses ging ik slapen. Ik sliep. Anderhalf uur nadat ik een pil in had genomen was ik weg. Sliep ik waar ik ook was. Het was niet zo dat ik zeg maar een knop omdeed, maar als je mij dan in, in eventjes op een bank neerzette of ik had even niks te doen, dan viel ik gewoon in slaap. Was ik actief? Dan bleef ik wel actief. Maar op het moment dat ik dan mijn rust pakte, was ik ook gelijk weg. Dus daar ben ik toen gestopt met de ophoging van de ametriptyline en had ik alleen een dosering voor de nacht. En de pregabeline, uh, de eerste maand dacht ik echt waar ben ik aan begonnen? Het leek alleen maar erger te worden in plaats van beter, maar uiteindelijk heeft de pregaboline zoveel voor mij gedaan. Het hielp mij zo goed. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn revalidatietraject kon doen en kon afronden en ik had nadat die eerste maand had ik eigenlijk geen bijwerkingen ervan. Uh, ook nu ik ben afgekikt omdat ik een IVF-traject inga voor een eventueel kindje. Ik heb vrij weinig last gehad van het afkicken van de pregabeline. Ik heb meer problemen gehad met de ametriptyline. En daarvoor met de tramadol. Dan dat ik gehad heb met de pregabeline. En daar was ik bang voor. Want ik las echt wel dat uh, op internet dat tramadol... Of, uh, Bregabeline best wel uh, zwaar kan zijn om vanaf te kikken. Ik heb er echt, godzijdank, geen last van gehad. Ik had het in een redelijk hoge dosis. En wat het voor mij deed, is dat ik werd er niet zo suf van als van de tramadol. Ik had er ook niet steeds meer van nodig. Toen ik eenmaal zeg maar, de goede dosis had, ben ik daar gewoon een jaar op geweest. Zonder problemen. En ik had ook minder pijnaanvallen. De pijn overal was niet per se veel minder, maar de pijnaanvallen die ik had werden veel minder. En daardoor kon ik ook meer, of in ieder geval meer genieten van alles. En dat heeft mij heel erg geholpen. Toen ik dus aan de ametriptyline en de pregabeline zat, uh, ben ik... Gaan stoppen met de oxycodon tijdens spijnaanvallen, omdat ze steeds minder werden. Maar ik had ze nog wel. En in overleg met de arts zijn we geswitcht naar een uh, rustgever, een ontspanner. Diazepam is dat uiteindelijk geworden. Die deed eigenlijk wat de, de oxycodon ook deed. Die er, zorgde ervoor dat er een soort van dekentje overheen kwam te liggen. En die zorgde ervoor dat ik kon ontspannen. Want ik merk als ik een pijnaanval heb en ik heb echt een goede pijnaanval, dan mijn hele lichaam staat dan strak gespannen. En door de diazepam kon ik ontspannen. Daardoor kon ik beter bij de technieken om ontspannen te ademen te halen en mijn lichaam te ontspannen en rust te pakken. In plaats van helemaal gespannen van au, au, au, ik heb zo'n pijn, ik heb zo'n pijn, was het meer van... Oké, okay, ik heb pijn. En nu? Het is nu zoals het is. Het mag er nu zijn. Daar kon ik dan bij. Doordat ik de spam innam, kon ik beter bij die handvatten die ik kreeg van de revalidatie. En dat, langzaamaan uh, is dat steeds beter geworden. En heb ik nu eigenlijk bij een pijnaanval de medicijnen niet meer nodig om die ontspanning te zoeken. En... Kan ik dat middels uh, bijvoorbeeld een warmte kruik, een douche, op bed gaan liggen. En die ontspanning daar te zoeken. In plaats van dat ik dan heel gespannen, oh ik heb zo'n pijn. Kan ik veel meer van, oké okay, ik heb nu pijn, het is nu even zoals het is. En doorademen. Nou is doorademen als je last hebt van acnes een puntje. Nou heb ik het vooral heel gehad over... Wat dit dus gedaan heeft voor de acnes. Maar, ametriptyline, pregabline, tramadol werken ook heel erg goed op de pijn van de fibromyalgie. Dit omdat het een pijnprikkelsignaal afremt. Dus met mijn heup, tijdens de periode dat ik de medicijnen slikte, had ik veel minder last van mijn heup, veel minder last van mijn pols, mijn knie. Alles bleef veel rustiger. Dat merk ik nu wel dat nu ik van de medicatie af ben. Ik heb een apparaat voor mijn buik. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar ik merk dat de pijn van de fibro ook weer veel meer aanwezig is. Dat is ook omdat het niet in balans is. Want bij fibro rust roest. Bij acnes is het juist niet te veel bewegen. En ja, daar kan ik niet heel goed een balans in vinden. Want ik zou meer moeten bewegen dan dat ik doe. Maar ik beweeg al best veel voor de acnes. En ja, die balans is soms lastig te houden. Dus ik merk dat de fibroklachten daardoor wat meer toenemen. En op dit moment wil ik daar ook niks voor slikken. Omdat ik bezig ben met een IVF-traject. En ja, ik zal het met paracetamol moeten doen de komende tijd. En wie weet dat ik na een zwangerschap toch weer naar medicatie ga. Nu is het wel zo dat ik sinds uh, kort een tensapparaat heb die ik via uh, de specialist ben ik doorverwezen naar een fysio die daarin gespecialiseerd is. En dat kan ik je aanraden. Heb je alles al geprobeerd? Medicatie, operaties, behandelingen, niks werkt? Kijk of je een doorverwijzing krijgt voor een tensapparaat. Ik heb er zelf een, nou ja, eigenlijk twee aangeschaft, maar had toen alleen maar van ja, plak daar waar je pijn hebt of in de buurt van waar je pijn hebt. Dat werkte niet. Voor mij werkte de tents niet. Nu heb ik er een vanuit de verzekering en die werkt goed. Ik weet niet waar het aan ligt, misschien omdat ik uitleg heb gekregen waar ik plak, maar ik denk dat het vooral het kastje zelf is, wat gewoon beter is dan wat je zelf in de winkel kan krijgen. Het werkt gewoon beter. Het kastje is ook vele malen kleiner, want nu heb ik een kastje die, uh, nou ja, dit is het kastje. In plaats van een kastje wat echt zo groot is, zo breed. En uh, nou ja, het is echt een cool koelkast. Je telefoon is er niks bij. Ik wilde jullie toch even het verschil laten zien tussen degene die ik zelf heb aangeschaft. En degene die ik nu dus via de verzekering heb. Uh, nou ja. Voordeel hiervan, stuk kleiner en uh, heeft ook verschillende programma's, maar die gaan via een app op je telefoon. Dus daarin uh, ja, hoeft niet alles wat hierin zit, hierin te zitten, want dat kan dus via de Bluetooth. Dat heeft deze niet, alles zit hierin. Eén voordeel, je kan het, dit op slot zetten, dus je hebt minder kans dat je ineens uh, harder of zachter gaat. Met deze, kijk, de knop zit er wel... Gelukkig in verwerkt. Dus hij steekt niet echt uit. Dus uitgaan doet hij niet zomaar. Want aan en uitgaan via dit. Maar deze kan wel prognolijk draaien. Hij heeft een beetje moeite af en toe met scherpstellen. Sorry daarvoor. Maar die draait. Dus dat kan nog wel eens als je dan beweegt en hij zit net verkeerd. Dat de huid er overheen rolt. En dan ja, heb ik in één keer dat die harder gaat. Dus dat, dat is het. Een klein nadeel van deze. Het grootste voordeel is gewoon dat het zoveel kleiner is. Nog een voordeel van deze heeft. Hij heeft twee ingangen die alle tweede ingangen zijn apart uh, in te stellen. Deze heeft maar één ingang en daardoor is dus alles dezelfde snelheid. Ik kan niet zeggen van ik wil links meer dan rechts of andersom. Dus dat is eigenlijk de verschillen. Daarnaast, deze doet voor mij gewoon niet wat deze doet. Dus het nadeel dat deze dan uh, soms ietsjes harder gaat omdat mijn huid er overheen rolt, neem ik voor lief. Want deze werkt deze niet. Of in ieder geval in veel mindere mate. Maar ik dacht, ik wil jullie toch even laten zien. Kijk, deze is ook echt een stuk breder dan deze. Deze heb, had ik eigenlijk altijd in een heuptasje in mijn broekzak. Maar als je dan naar de wc gaat en je broek laat zakken, dan zit je weer met al die bedradingen. En nou ja, daar werd ik gewoon helemaal ziek van. Deze kan daarentegen gewoon, zoals je net in het filmpje ziet, die zit in mijn BH. Niemand die het ziet, behalve dan omdat er hier lampjes gaan branden. Gaan de lampjes branden als ik hem nu? Ja, hier. Als ik hem aanzet... Kijk, dan komt er een, een lampje bij. Nou ja, dat is het enige dat wordt dan gezien. Iedereen die mij kent en weet dat ik deze heb, weet nu dat daar die lampjes vandaan komen. En nemen dat voor lief. Ik heb geprobeerd er een sticker op te plakken of iets dergelijks, maar de lampjes schijnen er doorheen. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. En ik durf hem eigenlijk niet om te draaien, omdat ik niet weet wat die lampjes op mijn huid gaan doen. Ze zijn er niet voor gemaakt om op je huid te gaan, dus ja... En ik kan best wel een gevoelige huid hebben soms, dus ik neem dat risico niet. Dan maar twee lampjes. En iedereen die naar vraagt, die krijgt gewoon te weten waarom daar een lampje brandt. Maar ik dacht, ik laat jullie toch even het verschil zien tussen de Sanitas die ik zelf heb aangeschaft. En degene die ik via de verzekering heb gekregen. En dat, dit werkt nu voor mij als zijnde pijnstilling. En dat is zo fijn. Als ik pijn heb, ik heb ze sowieso de hele dag opgeplakt. Het programma wat ik heb duurt twee uur, dan stopt hij. Soms zet ik hem gelijk weer aan. Ik, eigenlijk moet ik een half uurtje rust houden, maar ik mag hem de hele dag aan hebben. En dat is zo fijn. Mocht het je opvallen in mijn filmpjes dat er hier dus lichtjes geven, weet je dus dat mijn tensapparaat aanstaat. De... Wat het ook is, en ja, ik heb verslaving gehad aan medicijnen. Dat als ik pijn had, ik niet wist hoe snel ik mijn medicijnen moest pakken. Of echt gewoon als een junkie. Oh, medicijnen, medicijnen, medicijnen. En ja, dat kan ik nu hebben met mijn tensapparaat. Maar ik heb liever dat ik zo denk over mijn tensapparaat. Over van die elektroden, dat ik die aan moet zetten. Dat ik hem op moet plakken, aan moet zetten. Zonder al die bijwerkingen. Het tast mijn nieren niet aan. Ik krijg er geen hoofd bij van. Ik word er niet suf van. Ik word er niet duf van. Ik mag er, als die aanstaat niet. Maar ik mag mijn auto rijden. Ik hoef niet te bedenken van oh god, ik heb mijn medicijn al ingenomen. Ik mag niet meer auto rijden. Nee. Als ik wil auto rijden, zet ik me alleen uit. That's it. En verder. Ja, ik kan echt als ik hem aan heb, zoiets van. Oh. Hmm. En Ja, dat had ik met mijn medicijnen ook. Maar ik heb het toch liever van mijn apparaat dan van mijn medicijnen. Dus hopelijk kan ik het gewoon met mijn apparaatje goed volhouden. En heb ik helemaal geen medicijnen meer nodig. En heb ik misschien alleen af en toe wat nodig voor de extra pijn die ik heb vanuit de fibro. En dat is eigenlijk de medicatie die... Ik ken die ik gebruikt heb. En als pijnbestrijding aan zich kan bijvoorbeeld warmte of kou ook heel erg goed zijn. Het is geen medicijn. Ik wil het toch even meegeven. Ook al valt het eigenlijk onder uh, meer alternatief. Ik heb een warmtekussen En dat helpt mij echt goed tegen de pijn van de acnes. Uh, en daarentegen is kou. Op mijn heup uh, weer heel erg fijn tegen de fibromyalgie. Het kan ook andersom zijn dat juist warmte bij de fibro fijner voelt en kou bij de acnes. Ga daar voor jezelf kijken wat je daar het liefst op hebt. En, want ja, de een houdt meer van kou en de ander houdt meer van warmte. Mijn lichaam reageert gewoon super op warmte. Zowel de fibro als de acnes. Ik heb gewoon ook echt veel minder pijn als het warm is. Geef mij het hele jaar door maar zomer. Ik heb wel eens gezegd, ik emigreer wel naar Spanje of Portugal. Dat is gewoon hoe het voor mijn lichaam werkt. Maar wat voor mijn lichaam werkt, hoeft niet voor een ander lichaam te werken. Overleg met je arts naar het beste wat je kan doen qua medicijnen. En als iets niet werkt, ga ermee terug naar je arts en... Vraag of je wat anders kan uitproberen of er een broertje of zusje is van het medicijn wat je hebt. Want er zijn best wel veel verschillende soorten medicijnen buiten wat ik nu net benoemd heb. Ga in overleg. Ga uitproberen. Ga zoeken. Maar geef medicijnen ook de tijd. Want wat ik zeg, de pregabaline, ik had het bijna opgegeven, want het heeft echt een maand geduurd voordat ik zoiets had van, hé, hey, misschien dat het toch wat doet. En ik ben blij dat ik doorgezet heb en niet het na twee weken al weggegooid heb van nou, laat maar. Dus ja, je moet medicijnen de tijd geven. Maar werkt het niet, klop ook aan. En ga niet door blijven modderen, want er is zoveel op de markt. Probeer het. Nee heb je, ja kan je krijgen. Ik wil iedereen heel veel succes wensen... Ik hoop dat je iets vindt wat je gaat helpen tegen de pijn. En wie weet is een tense ook wat voor jou. Dankjewel voor het kijken. Wil je meer van mij zien over mijn leven met chronisch pijn? Druk op de rode knop met abonneren. En dan zie ik je bij een volgende video. Nogmaals bedankt.